In het debat over vluchtelingen staan sommige partijen lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat dan bijvoorbeeld over aantallen, over grenzen en over opvang in de regio. Maar lossen we hiermee het vraagstuk eigenlijk op. Wat zegt de wetenschap? In het piekjaar 2015 bereikten iets meer dan 1 miljoen asielzoekers de Europese Unie. De meeste kwamen uit het plot gebombardeerde Syrië. Zeker als ze dan een lange stoet door weilanden lopen, en door grenslanden... En over verlaten wegen lijkt dat al heel veel. Dat zijn midden beelden die iedereen heeft gezien. En nogthans is dat omgerekend slechts 0,2% van de totale Europese bevolking. En in 2015 was bovendien een uitzonderlijk topjaar als het gaat om het aantal vluchtelingen naar de Europese Unie. Normaal zijn het er veel minder. Behalve in de jaren negentig toen er veel Joegoslaven naar de rest van Europa vluchten. Toen waren het er weer veel meer dan nu het geval is. We vergeten blijkbaar snel. Wat we ook vergeten in het hele immigratiedebat, is het aantal emigranten, mensen dat weer vertrekt. Het aantal immigranten en het aantal emigranten houdt elkaar ongeveer in stand. Deze focus op aantallen in het immigratiedebat, die leidt ertoe dat de angst niet minder wordt, maar groter wordt. Om dat te begrijpen moeten we eigenlijk achterhalen hoe precies die grenscontrole er dan wel uitziet. Wat we zien is dat sinds 1995, de invoering van Schengen, er steeds meer hekken zijn gekomen aan de buitengrenzen van de Europese Unie. De belangrijkste muur die we niet zien, is van papier. In haar grensbeleid discrimineert de EU op basis van afkomst, geboortegrond. Ben je geboren in een van de 135 landen op de zogenaamde negatieve Schengen-lijst, van de totaal 195 landen die er zijn op de wereld, dan is je kans om binnen te komen binnen de Europese Unie vrijwel nihil. En dat heeft grote gevolgen, want juist omdat er een papieren vocht is, worden mensen gedwongen zonder papieren te reizen, niet gedocumenteerd. Daardoor ontstaat een paradoxaal grensbeleid. Mensen vluchten voor hun regime, maar kunnen niet binnen vanwege hun regime. Ze kunnen dus alleen maar een reguliere status krijgen op irreguliere wijze. En wat voor gevolgen dat heeft, zien we dagelijks. Inmiddels zijn bijna 50.000 mensen gestorven aan de poorten van Fort Europa. Inmiddels is de EU de dodelijkste grens op aarde geworden. Het gevolg van deze papieren grens is bovendien ook dat vluchtelingen hun toevlucht moeten zoeken tot smokkelaars. Waardoor er een enorme smokkelindustrie is ontstaan. De smokkel is dus het gevolg van het eigen grensbeleid. Uit angst dat de vluchtelingen naar het eigen land komen, wordt de vluchteling als een hete aardappel naar elkaar toegespeeld binnen de Europese Unie. Waardoor de solidariteit inderdaad enorm afneemt. En het aantal hekken alleen maar toeneemt. En vluchtelingen worden bovendien ook doorgeschoven naar buiten de EU. Want de opvang zal vooral in de eigen regio moeten plaatsvinden. Maar het grootste deel van de vluchtelingen, namelijk zo'n 85%, wordt al opgevangen buiten de EU. In Libanon is zelfs één op de vier mensen een vluchteling. In Nederland daarentegen is 1 op 180 mensen een vluchteling. En met diezelfde regio worden ook in toenemende mate deals gesloten door de Europese Unie om vluchtelingen maar niet naar Europa te laten komen. Zoals met Turkije, maar ook aan Mali, Afghanistan, Eritrea, Soudaan en zelfs aan Libië. Daardoor besteedt de EU de mensenrechten in toenemende mate uit aan discutabele regimes. Terug naar de verkiezingen. We hebben het over aantallen, over strengere grenzen. En over de rechtsstaat die dit allemaal niet aan zou kunnen. Maar inmiddels tasten we met ons eigen grensbeleid, uit angst voor de vreemdeling, zelf de rechtsstaat aan. We schieten onszelf in de voet. Daarover zou het debat moeten gaan.